Yo best kijkers van E3 Games, welke kijk eens een nieuwe video. Ik ben Anders en vandaag ben ik terug op mijn kanaal. Jongens, um, voor jullie denken, dit is een Skyward video, dit is totaal niet. Ik had gewoon puur wat uh, commentaar nodig of wat uh, beeld waar jullie naar kunnen kijken. Um, voor de rest ga ik gewoon praten over het onderwerp dat ook in de video staat en dat is dat YouTube mij haalt. En best wel. Ik laat zo wel even wat, uh, wat beelden zien waarover ik het heb. Um, maar eerst even iets anders, ik heb uh, weer een week en een half niet geüpload. niet omdat ik YouTube minder leuk begin te vinden, uh, in tegendeel, ik vind YouTube veel leuker dan vroeger, maar um, ik heb het een beetje druk met school, ik uh, ben de laatste tijd een beetje ziek geworden, of ja, een beetje ziek geworden, ik heb uh, ja, moeilijke concentratie, et dus het is een beetje uh, moeilijk om elke dag een video te maken, en, of ja, uh, op tijd, niet elke dag. Ik heb sowieso niet elke dag, maar op tijd video's maken. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Dat jullie dat uh, een beetje begrip voor hebben. Dat er uh, even wat minder video's gaan komen. Ook om dan, ondanks dat er ook examens komen. Dus zeker ook wat minder video's. Ik heb uh, drie week, uh, twee weken en een half examens. Dus uh, ja, in die twee weken en een half probeer ik een klein voorraad te maken. Ik, ni ik kan niks beloven, maar uh, ja, ik proberen. Ook wil ik nog even één ding zeggen. Uh, ik vind het super aardig awesome dat alle YouTubers die mij nog steeds steunen en nog zien als. Een, een YouTubertje. Ik hou maximaal 400 views op uh, op mijn klein kan mijn best wel groot kanaal van 26 k subs. En ja, dat is uh, slecht. Dat dus weet ik wel. Maar echt shout out naar alle YouTubers hier, of iemand die nog wel, uh, uh, ja, die men nog wel zien als YouTuber. Dus uh, ja, shout out naar jullie. Ik ga dat, ik ga dat, ik ga dat. Oh. Hoppa Get the fuck out bitch Dus ja even shout out naar al die YouTubers die dat uh, Mij nog wel zien als een YouTuber of nog wel uh, Toekomst die mij zien uh, als YouTuber Dus fuck uh, shout out naar jullie En nadat, uh, als het potje gedaan is dan gaan we even over naar het uh, onderwerp waarom jullie kijken naar dit video LOL Oké okay, dan nu Het potje waar we het over gaan hebben Ik laat je nu ook even een klein stukje Zien waarom YouTube mij haat. Ja, hier, jullie zien het. Uh, Wat vak uh, bijna 5000 views dat YouTube mij ineens afpakt. Ik uh, heb niet echt begrepen waarom. Ik, uh, ik heb hem nagevraagd en mensen snappen het ook niet zo hard. Maar uh, ja, 5000 views dat ineens random weg zijn, is uh, best wel veel dus best wel een groot aantal aan views. En what the fuck. En ja, dat is uh, wel... Alleen, mij maakt niet zoveel uit dat er 5000 views weg zijn. Maar je moet nu eens even kijken naar mijn social blade, holy shit. Het is min 1500 views, want ik haal per maand 4000 tot um, 3500 views. En ja, dat is best wel veel views ineens tot er af zijn. Oh, thanks like. In ieder geval jongens, een kleine video die eigenlijk nergens op staat, omdat ik een beetje uh, zoekend ben naar content. Puur omdat, uh, ja op dit moment, ik mag niet op Frisky, dat uh, die red is gewoon makkelijk. Ik zit in Kanta en daar hebben we een paar regels en een van die regels is dat je niet op Frisky mag. Dat is wel spijtig, maar ja weet je, deel je dit, denk je nou maar. Dus uh, vind, Kanta vinden uh, Kino 1 sowieso super leuk. Uh, ik ga wel kijken of ik misschien video's kan maken over Kino 1. Of ja, over Kino 1, op Kino 1. Maar eh, uh... ja, ik heb best wel wat te doen op Kingdom waar ik kan opnemen en waar ik misschien leuke video's van kan maken. Oh, alle mensen. Doei, mensen. Wat, wat? Oké, dan in ieder geval, jongens. Ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze video. Laat zeker even een like achter, dat zou super tof zijn. zitten uh, het is niet echt een uh, voorbereide video. Maar uh, ja, ik had gewoon even een video nodig. Um, jullie weten waarom ik twee weken niet heb geüpload. Jullie weten waarom. Ah ja, jullie weten wat. Uh, waarom. U... Ja, jullie weten niet waarom YouTube zo kut doet. YouTube doet gewoon heel kut. En dat wil ik gewoon even meerdelen. Dat uh, mensen ineens op social media. Min... 1200 views zien. Dat is best wel kut. Dat is best. Dat is best wel hard. Dus hoe je er nu voor zorgen dat mijn kanaal beter gaat. Laat dan zeker even een like achter. Deel deze video met je vrienden. En uh, ja, laten we even gaan voor de p -p -p -p -p 30 likes. Oké, okay, in ieder geval jongens, staat zeker een like achter. En tot de volgende keer. Doei!